Nou, ik denk dat het juist belangrijk is voor de, uh, voor de, voor de armere mensen om wel te, wel te, gaan, wel te gaan sporten. Ze komen meestal ook uit lagere sociale klassen. Uh, en daarbij is het heel, heel belangrijk om toch wel gewoon in contact te blijven met, met, met andere mensen. Sport verbindt echt. En sport leert je ook gewoon, uh, geeft je regels mee. Het is goed voor je, voor, voor je, voor je vitaliteit, voor je gezondheid. Uh, dus ik vind het met name de kinderen, vind ik het heel erg belangrijk dat zij wel juist die kans krijgen om te sporten. Ik nou, zit net ook een meisje. En die wilde eigenlijk wilde ze niet meedoen, maar je gooit een paar keer een bal naar haar ja. en dan doet ze toch mee. Ja. En, dan, en dan als ze eventjes bezig is, dan vergeet ze alles en dan is ze gewoon aan het spelen. Ja, ja. En dat gun je eigenlijk gewoon echt, echt, echt, echt, echt alle kinderen. Ja, is... Nou ja, ik vind het fantastisch, want hij is de ambassadeur van het Jeugdsportfonds. En hij zorgt ervoor dat kinderen van ouders met weinig geld toch mee kunnen doen. Er zijn best wel wat mensen die, die, die toch, toch, toch, toch niet eh, graag voor uitkomen dat ze wat minder te besteden hebben. En op deze manier eh, weet alleen de penningmeester van, van, van, van, de, van, de, van, de, van de sportvereniging, weet het, maar, maar verder weet helemaal zit En dan kan, dan kan het kind gewoon normaal meedoen eh, met, met, met alle andere kinderen. En het is gewoon belangrijk dat die kinderen gewoon, gewoon aan, aan het sport komen. Dat ze echt bezig zijn dat ze gewoon net zoals als, als andere kinderen op het sportveld gewoon plezier kunnen, kunnen, kunnen, kunnen maken.